Hi, ik ben Jinske Silva en ik ga tijdens Resonance een blokje verzorgen op de zondagochtend van 8 tot 10. Je kan met me mee op Wereldreis. Ik heb een aantal fantastische solisten gevonden die heel veel kennis hebben van hun eigen stijl, een prachtige wereld van klank kunnen laten horen en jij kan met ze meedoen. Op zaterdag 26 september gaan we een hele dag workshoppen om uh, kennis te maken met die stijlen. Je gaat met de solisten zelf werken. En je krijgt eigenlijk gewoon een mini-training in droepert zingen, in Berber zingen, Hebreeuws zingen, Ethiopisch zingen. Mocht je nog niet komen, geef je wel op, want ik wil heel graag dat je erbij bent 11 oktober. We gaan echt fantastische dingen doen. Lees de website en geef je op. Dankjewel, tot dan!